Jongens, ayma gaat iets zeggen. hij zeg maar. Hey boys, like, de likes worden genoemd. Ze blijven niet meer liken, ze zijn allemaal badlangers. Ze zijn allemaal kankerlijke mensen. Overheid hebben ze slechte invloed. Daarom boys, ja. voor de mensen, elke video die ik online gehoord, YouTube, blijf mijn likes eraf halen boys. Het is niet meer leuk man, wallah YouTube. Jouw moeder man, wallah. Wat doe ik man, dat is ook bij iedereen, dat is niet bij mij bro. Wallah YouTube, jou? Dank je moeder. Laten we naar de intro gaan. Yat. Oké, okay, boys. Welkom in deze video. Mijn naam is Adam Lal. Voor de mensen, weer een korte video. Weer kort en krachtig. Ja, wat ik zeggen? Ik hou van korte video's en krachtig. Voor de mensen, vandaag ga ik en Iman uh, overheven over onze likes. Onze likes worden elke video eraf gehaald. Dus dat is wel heel poep. Ik denk dat deze video ook uh, de likes worden eraf gehaald. En voor de mensen, wat ik bedoel, bijvoorbeeld, als je op elke video van mij klikt, bijvoorbeeld, op. Uh, ik, uh, uh, ik ga Iman bellen en zeggen dat mijn kanaal is verrijd als prank ja uh, Dat heb ik gedaan bijvoorbeeld jongens. En die likes waren eraf van die video. Bijvoorbeeld uh, wie is die guy was ook de likes eraf gehaald. Dat heb ik ook gepriveerd. Alleen in de vakantie, uh, voor de vakantie van Halloween. Daar haalde YouTube geen likes meer eraf. Maar sinds in de vakantie hebben ze wel likes eraf gehaald. Dus sinds november zijn ze eigenlijk mijn likes gaan... Halen. Oktober eigenlijk ook heel af en toe, dat was alleen bij mondmaskers Dat was eigenlijk het enigste YouTube Kijk, YouTube zit gewoon achter Google Jij praat over mondmaskers, YouTube, Google vindt het niet leuk dat je over mondmaskers praat Wat vind je ervan aan nou, man? Ja, de overheid neemt ons Mondmaskers jullie moeten moet alleen maar betalen Betalen voor die mondmasker te dragen Vooral gaan hoor dat is. weet je dat nog niet? Kanker mag gewoon kankerlijke kinderen man Ja zeg maar, wallah voilà. Voor de mensen Ayman is een beetje boos op wie ben je boos Ayman? Nee, nee, abonnee. Je weet toch maar eens Ja, ik ben, ja maar ik ben boos. Kijk, uh, ja, die likes. Want ja, die, ze worden afgeleid Ze kan me dus. Dus voor de mensen, daarom ik en Ayman een beetje para. Waarom deze video maak, Ik wil eigenlijk deze video vanaf zaterdag doen, maar ik had geen tijd. Dus uh, ja, Ayman. Iman, jij mag de outro doen. Kom op, begin maar. Ik ga nog de Weet je wat? Rustig we gaan eerst een gekke beat eronder zitten. Boys, hier komt de outro van Iman. Like en abonneer op je kijkt, Peace. Skoper boys zijn nu luisteren naar de Peace. Pus boy.